Waarom verlopen de brexit-onderhandelingen zo moeilijk? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom kunnen onze politici eigenlijk niet eens gewoon rond de tafel gaan zitten, goed naar elkaar luisteren, de problemen oplijsten, een beetje argumenteren, of enfin, praten met elkaar? En het probleem oplossen, dat zou toch veel eenvoudiger zijn? Waarom doen ze dat niet? Waarom maken ze er zo terug een, een soort spelletje van? Een moeilijk spelletje dat misschien heel veel geld gaat kosten. Wel, dat komt eigenlijk omdat de brexit geen ja, rationele besluitvorming is, zoals we het noemen. Het is geen uh, probleemoplossing zoeken. Het is een onderhandeling. En een onderhandeling, ja, dat is eigenlijk een soort ritueel. U kunt het niet beter vergelijken dan met een soort dans. Het uh, naaltje wordt op het plaatje gelegd, de muziek begint te spelen en de pasjes worden gezet. En dat maakt dat, raar genoeg, die onderhandeling eigenlijk vrij voorspelbaar is. En ik ga samen met u zo een aantal van die passen bekijken die gezet worden. Misschien om het uh, toch even eerst te duiden. Hè? De brexit, wat is dat? Wel, een goed jaar terug heeft de Britse bevolking na een democratisch referendum, spijtig genoeg, met een kleine meerderheid beslist dat Groot-Brittannië na ongeveer 50 jaar de Europese Unie, wij allemaal, moet verlaten. En dus, ja, moet er onderhandeld worden hoe ze dat gaan doen. En aan de ene kant van de tafel zit uh, Theresa May, de eerste minister van Groot-Brittannië, op dit ogenblik. Boris Johnson, de minister van Buitenlandse Zaken. En ze hebben zelfs een speciale minister voor de onderhandelingen, namelijk David Davis. Aan de andere kant vinden we Jean-Claude Juncker, die de voorzitter is van de Europese Commissie. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. U weet, we hebben nogal veel raden en commissies in de Europese Unie. En we hebben ook een speciale toponderhandelaar, dat is een Fransman, Michel Barnier. En dus die moet het zo ongeveer doen. Ja. Maar gevoelt het al als we spreken over de Brexit? Het is een exit. Ja, het is eigenlijk een soort echtscheiding als u wil. En dus als ik het woord echtscheiding gebruik, dan voelt u al, ja, dat lijkt toch hmm, op iets conflictueus. Um, een echtscheiding is niet iets onvrolijks van te worden. En dus heel snel gaan mensen en ook politici, onderhandelaars, denken, ja, die taart moet hier verdeeld worden. En eigenlijk, hoe meer van de taart voor mij, hoe beter. Hoe meer van de taart voor de anderen, hoe slechter voor mij. En het is nog erger, want ze moeten ook schulden verdelen. Ja, hoe meer schulden ik naar die anderen kan schuiven, hoe beter voor mij, hoe minder. Ja, dat is het. En dus gaat ons brein in wat ik noem competitieve modus. We gaan denken, oei, ik moet hier voor mijn brokken gaan vechten. En dat zet die dans van het competitief onderhandelen in. En wat zijn nu die pasjes? Wel, het eerste pasje uh, zou ik kunnen noemen de zoeks van Marrakech. Als u zo op vakantie gaat en u gaat in een winkeltje binnen, wie onderhandelt er eigenlijk graag? Wie doet dat graag om daar af te dingen en een goede deal te maken? Je ziet de grote meerderheid van ons, we vinden dat dus toch maar niks, dat onderhandelen. We doen dat niet graag. Dat is zo'n conflict. En, en dat ritueeltje dat daarop gevoerd wordt, en dan moet je zeggen dat het veel te veel is, en uit die winkel weglopen. En dat is het ritueeltje. En we doen dat niet graag. Dat is ook niet, niet echt plezant. Tenzij, wanneer je misschien weet hoe het werkt, hoe dat die stapjes zijn. En dat eerste stapje, dat weet je al van de soeks van Marrakesh, is. Begin met het onaanvaardbare. Begin met een extreem. En dat is ook bij de Brexit-onderhandelingen gebeurd. De Europese Unie zei aan Groot-Brittannië: jullie willen eruit, begin maar met 100 miljard euro te betalen. Dat is de factuur. En je moet die eerst betalen, en dan gaan we over de rest praten. En Boris Johnson zei, de minister van buitenlandse zaken: betalen? Nee, We, we gaan niks betalen. Nul. Ziet u? De partijen liggen heel ver uit elkaar. En er is eigenlijk een conflict en men vindt dat ook niet prettig. En wat je dan krijgt is dat die, die relatie begint te verzuren. Mensen beginnen elkaar slecht te percipiëren. En dat is gevaarlijk, want voor je het tweede zit je dan in een, in een nog dieper conflict. En dan zie je dat tweede pasje. Dan gaat men eigenlijk proberen die relatie wat te herstellen en zeker naar de buitenwereld toe. Michel Barnier en David Davis geven dan een persconferentie. En ze spreken elkaar aan met de voornaam. Enfin, ze kruipen bij elkaar op de schoot. Het is een plezier om te zien hoe graag ze elkaar zien. Hoewel ze in de inhoud ze heel ver uit elkaar liggen. En ze zullen altijd zeggen dat de sfeer aan de onderhandelingstafel zo goed is. Ongelooflijk. Hmm. Theresa May houdt dan heel mooie speeches. Ze heeft een prachtige speech en ze heeft gezegd: Weet u wat, Europa en Groot-Brittannië zijn al duizend jaar goede vrienden, wij zijn partners en we gaan dat de komende duizend jaar nog altijd zijn. You are our preferred partners. Ze kusten ons op de mond. In het geval van Theresa May vind ik dat niet zo'n goed idee, maar dat is eigenlijk wat onderhandelaars doen. Mensen kijken daar soms een beetje raar naar, maar ze doen alsof ze de beste vrienden zijn, hoewel we eigenlijk weten dat er een diep, diep conflict is. En dan zit die onderhandeling in de impasse. Er komen geen concessies, de twee partijen winden zich wat op. De Europese Raad zegt tegen Groot-Brittannië: dat trekt toch op niets bij jullie, hoe is dat nu in godsnaam mogelijk? Um, op een bepaald ogenblik zei David Davies: ja, de Europese Unie is te weinig compromisbereid. En men vroeg dan aan Donald Tusk. Ja, wat vindt u van die uitspraak? En Donald Tusk zei, ik apprecieer enorm het gevoel voor Britse humor van meneer Davies. Ja? Dus dat was zo'n beetje de, de toon die gezet werd. Ja, die partijen schoven niet maar naar elkaar op. Men, heeft, uh... ja, men zat daar natuurlijk met een probleem. En hoe komt dat? Wel, de basis van het probleem is dat er een diepe verdeeldheid is in Groot-Brittannië tussen... Wat we noemen de soft Brexiteers, degenen die eigenlijk een zachte uitstap willen, met nog heel veel samenwerking. En de hard Brexiteers, die eigenlijk willen dat er, ja, dat er een clear cut is. En daardoor zit dat een beetje vast, of zat dat een beetje vast. Men heeft Theresa May wel eens vergeleken met een kat. Degenen onder u die katten hebben kennen dat wel. De kat krapt aan de deur. U denkt ze wil buiten. U doet de deur open en de kat blijft zitten. Alie vooruit. Nee. Theresa May is een kat. Ze weet niet goed of ik nu buiten of wil ik nu binnen, wat moet ik nu doen? En Dus die onderhandelingen zitten een beetje in de impasse. Ze weten niet goed wat ze willen. Nu is er een belangrijke regel in het onderhandelen dat u dat moet weten. Als ik u iets persoonlijk mag vertellen, ik geef aan mijn vrouw voor haar verjaardag wel eens het verkeerde cadeautje. En daarna uh, zie ik dat dan. Ze zegt mij dat: ja, Heb je niet gezien dat ik eigenlijk iets anders wou? En dan zeg ik tegen haar, ja, maar schat, zeg mij dat dan, hè? Ja, zegt ze dan, maar dat is niet romantisch, hè? En mijn vrouw heeft gelijk. Ze heeft altijd gelijk, trouwens. Maar in onderhandelen bent u beter niet romantisch. In onderhandelen moet u weten wat u wil. En in onderhandelen moet u ook zeggen wat u wil. Als u niet zegt wat u wil, ja, hoe gaat u het dan krijgen? En dat is dus voor een gedeelte het probleem bij Groot-Brittannië dat ze eigenlijk niet goed weten waar ze naartoe moeten. En dan raakt die onderhandeling in een soort impasse. En als onderhandelingen niet opschieten, dan ziet u een ander type danspasje verschijnen. Partijen beginnen dan te dreigen en te zeggen tegen elkaar... Weet u wat, als we niet tot een akkoord komen... Moi, je maar fout. Hè? Ik vind dat eigenlijk helemaal niet erg. De Europese Unie heeft gezegd... Ja, maar ja, trap, er, trap het dan af. Hè? Voor ons vinden we dat helemaal niet erg. En ook in Groot-Brittannië heeft men gezegd, Theresa May heeft verschillende keren gezegd, liever een uh, no-deal dan een bad deal. He? Liever geen akkoord dan een slecht akkoord. Het is eigenlijk een beetje fluiten in het donkere oor dat ze aan het doen zijn, want geen akkoord zou een absolute catastrofe zijn. Tien procent van de uitvoer van de Europese Unie is, gaat rechtstreeks naar Groot-Brittannië. Voor Vlaanderen is dat trouwens nog veel meer. En Zeker voor ons zou dat heel slecht zijn. En zo maar eventjes 50 procent van de uitvoer van Groot-Brittannië gaat naar de Europese Unie. Dus beeld je maar eens in dat daar handelsbelemmeringen zou komen, dat dat allemaal een beetje zou ja, stoppen. Dat zou een catastrofe zijn voor de twee. En iedereen weet dat eigenlijk wel, maar u ziet, men blaast zich wat op. Hoe komt dat? Wel, de machtigste partij aan de onderhandelingstafel is de partij die de breuk het minste vreest. En wat doet men dus? Men tracht aan die andere partij te zeggen: ik heb geen schrik hoor, dat het mis afloopt. Ik heb geen schrik. De toegevingen die moeten van jullie komen, niet van ons. Want wij voelen ons eigenlijk goed als het slecht zou aflopen. Maar gevoeld, dat is een zeer gevaarlijke negatieve spiraal. Want voor je het weet zeggen de twee partijen dat tegen elkaar. En zeggen ze: ja, wat zit hier dan te doen? Kunnen we beter naar huis gaan? En houden we bij het bij het niets. Aangezien iedereen wel beseft dat dit niet mag gebeuren dan zie je nu toch, en dat is de volgende stap, nadat men eerst even in de diepe afgrond heeft gekeken van het niet-akkoord, dat er nu toch wel wat concessies aan het komen zijn. Die dans van die concessies komt langzamerhand op gang. Uh, ze wouden eerst niks betalen, dat was het 20 miljard. Uh, toen zei Theresa May wel misschien 40 miljard. En, ja, en vandaag is er al sprake van misschien toch naar 60 miljard op te schuiven, hoewel dat niet bevestigd is, enzovoort, maar enfin, u voelt langzamerhand wordt die dans verder gezet, komen die concessies, die toegeving, waardoor partijen toch een beetje naar elkaar opschuiven. Het probleem bij competitieve onderhandelingen is dat ze de neiging hebben om zich een beetje van crisis naar crisis te sleuren. Waarom? Omdat ze in essentie wat we noemen deadlines nodig hebben. En dat is ook iets wat u heel vaak gaat zien gebeuren in dat type onderhandelingen en nu ook bij de Brexit ja dat ze eigenlijk een soort deadline nodig hebben om de andere partij te overtuigen. Hmm, nu moet het eigenlegd worden. Hè. Kom, kom, kom, kom. Nu is het tijd. Je ziet dat ook in de Belgische politiek. Dan moet dan een verklaring door de eerste minister worden afgelegd. Wel uh, in de dagen en vooral in de nachten daarvoor wordt er heel lang en lastig onderhandeld tot uh, ja, heel vroeg in de morgen. De kwaliteit van de beslissingen die dan genomen worden, is er ook soms naar. Maar ja, waarom doet men dat? Eigenlijk omdat competitief onderhandelen een soort zoektocht is naar de limiet van de ander. En ik wil de ander zo ver mogelijk krijgen, zo dicht mogelijk bij zijn limiet. En de tweede reden is, ik wil aan mijn achterbank kunnen zeggen, ja, dat ik er het maximum voor gedaan heb. Ik moet buitenkomen en zeggen. Dat oh, was verschrikkelijk lastig. En we hebben gevochten tot de laatste stik, maar enfin, Eindelijk werd er ook uit de schouw, we hebben toch een akkoord of een deelakkoord bereikt. En vandaar dat je in die competitieve onderhandelingen ziet, dat er heel vaak die deadlines verschijnen. En dat partijen zo'n beetje tot de laatste, bijna tot de laatste seconde wachten om ja, min of meer een soort akkoord te sluiten. Dat is ook wat in die brexit-onderhandelingen gebeurt. Dus waarom zijn de brexit-onderhandelingen moeilijk? Wel, omdat ze in een soort competitief schema zitten, in een competitief frame. En dat is een ritueel. Dat zijn pasjes die redelijk voorspelbaar zijn, partijen die heel ver uit elkaar starten, die dan heel lastig doen, die dreigen met het niet-akkoord, die ondertussen toch min of weer proberen die relatie goed te houden en die dan opboksen tegen deadlines om toch ja, ergens een ei gelegd te krijgen. Zijn er nu betere manieren om dat te doen? Zeker wel, zeker wel. Uh, we kunnen ook coöperatief met elkaar onderhandelen, als we zouden begrijpen dat we niet alleen een taart moeten verdelen, maar dat we misschien ze beter samen zouden bakken, bijvoorbeeld, dat we ook waarde kunnen creëren, dat we door alles goed in elkaar te schuiven en het probleem op te lossen, dat dat voor die twee bevolkingsgroepen misschien veel beter zou zijn. Maar daarvoor moeten we uit dat competitief schema en daar zijn we nog ver niet. Ik hoop en ik hoop u ook dat dat één dag wel eens zal gebeuren, dat partijen gaan beseffen, misschien moeten we wel eens met, op een andere manier met elkaar praten en zien of we het probleem niet beter kunnen oplossen dan met dat nogal vreemde en eigenlijk ja, onaangepaste ritueel van het competitief onderhandelen. Dank u wel.